Voor de diehard kijkers. Deze gaan nog weten hoe dit werkt. Ik <coughs> denk dat ik dit drie jaar geleden ook eens heb gedaan. Zal zoiets zijn ongeveer. En uh, dat was goed ontvangen toen. Voor de mensen die nieuw zijn en niet weten wat het is. dit is eigenlijk een soort omgekeerde Q&A. Waarbij ik dus vragen over mezelf ga stellen aan jullie. En jullie moeten proberen raden wat het juiste antwoord is. Door middel van te klikken op een video links of rechts. Dus je gaat altijd op het einde van deze video komen. Jullie moeten proberen zo ver mogelijk te raken door gewoon een answer streak te hebben. Dat gewoon fully correct is. Dus... Het gaan vragen zijn over mijn channel, het gaan vragen zijn over mijzelf. Wat funny vragen, wat random vragen. We gaan wel zien mm. gewoon wat er op dat moment in mijn mind naar boven komt. Zoals pindakaas bijvoorbeeld. Pindakaas zit nu in mijn hoofd. Ik weet ook niet waarom, ik heet nooit pindakaas. Maar pindakaas komt nu in mijn hoofd. Het is een raar ding, het is een fucking raar ding in ons hoofd. <totstuk> We gaan gewoon direct beginnen met de eerste vraag. Overnachting in het skatepark van Briel. Dat is ook al een tijdje geleden. Maar wat gebeurt er na dit? <totstuk> Gewoonlijk poetsen we onze tanden, chillen we nog wat en skaten we. Plotseling begonnen het te regenen. Ik dacht nog even om in de bol te skaten. Is het A, ik ga keihard op mijn bek, ik begin te winnen gelijk een baby en de helft van mijn tand is eraf? Of is het B, ik doe een mooie turn over de tent, hup in de bol en ik rij smooth verder. Hmm, what it is.